님en... Ja. ja, wij willen namelijk de importheffing afschaffen. Dat is precies kamer Dat is ook bij de verhalen van de commissie, van de de Dat is een ik zal ik zal er naar kijken. Nee, nee nee, ik ben ambtenaar, dus politiek gezien heb je weinig aan. Hè? Nee, ben je niet. Ik ben natuurlijk ook burger. Ja, nou dus ja, we betalen we ook allemaal aan ja. natuurlijk aan het uh, afvalbeleid <totstukend> Ja, dat Ja, nee, is het. in de cel op is Ja, nee, dat is Ja, nee, ja, dat ja, is zijn de ja. we zijn in Ja. zijn je ons verhaalt. Als ja. je ons verhaalt. Als je je ons verhaalt. Als Mag ik u een volletje geven? Ik heb het eens je Hoe moet je hier? Wat doe je voor van afval? het wel Hey, Dank je wel. Dank je wel. Dat is <laughs> goed. Alsjeblieft. <laughs> maar wel, hè. <hums> ja, hoor. <hums> ja, <laughs> hoor. Ja, hoor. Ja, hoor. Ja, ook een goed hoor. Goedemorgen. Mm. Wel succes, hè? ja. is, goed. En de... ja, is goed. Oh, dat is goed? Ja, zeker, oh. oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh. Ah, kijk die dan. is Ik ben hier van de je het ook met al gegeven bent. Ja, leuk. allemaal. Yeah, ja, we yeah. werken we dan niet allemaal. Awesome, yeah. yeah. Ja, lastig. Ik ga ik last niet over. Ik moet naar binnen. Ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja nou, ja. ja. een hele leuke vrouw voor. Kom, het kom is uit. zijn dat wel leuk. Dat is ja, We zijn ja, kist aan de ogen gekomen. Van jongen toe. Hij is goed. Dit is een hoog gebaar. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Oh nee, joh. En ik joh, een hè? Ik ben het gewoon op de loop Ik ben weer de Ik ben een stukje een op